George! Kijk eens, George! kijk eens, kijk eens, kijk eens, Joyce. eens, hey Joyce, oh George! Dat smaakt goed, kijk Hé, hey Blackjack. kijk eens, kijk eens, hey Blackjack. Hoor kijk het loof? Niet alles, Niet Hé hey Roosje, hé hey Roosje, ja, daar hebben altijd hooi eens op. En daarom ligt daar niks. Oh Roosje. Het gas is ook lekker altijd lekker. Oh, roosje. Hé, hey Blackjack! Kijk eens Blackjack. Kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Hé hey, Joyce. Hey Joyce Hey Joyce Hey Joyce